Mark, kan jij ons horen? Ja, dat is leuk hoor. Wij kunnen jou niet horen. Maar misschien omdat de box eruit zit. Even naar de box kunnen kijken. Ik wil wel een mooi verhaal vertellen hoor. Ik hoor je. Helemaal goed. Maar jij kan ons ook horen, dus? Ik kan je horen, ik kan jullie niet zien. Nou, dat is een minor detail. Dat is in Christos geval. Houden jullie het nog een beetje vol de hele dag? Ja, nee, we zitten nu. Wat zitten nu? Drie uur zitten we hier? Ja. Um, ja, nee, het ik, gaat op zich best wel, okay, ik voel wel me, goed. Ik voel me wel prima. Dus, ja, mooi. Uh, uh, dus jullie gaan nu al de boek in als het beste interview ooit, want ik mag gewoon met een dekentje gewoon hier op de bank zitten en in mijn pyjama. Ik vind dat okay. een prima plan. Ja. ja, wat lekker hè. En je zit nu thuis? Ik zit thuis, ja. Dan ja. zit je toch een beetje bij ons in bed eigenlijk. Dat was het idee. Volgens ja, mij hebben goed. al mijn collega's ook al vanochtend allemaal bedselfies gemaakt en dat in een mooie compositie gedauwd, dus, uh, ja. Wil jij dat hoge noorden, klopt dat? Dat klopt, in Groningen. Ja, dat nou, mooi. Ja, dit zag ik ergens langskomen. Ja. Um, nou, welkom super dat, je, dat we jou mogen spreken voor dit prachtige uh, evenement. Mm -hmm. hey, en jij bent dus uh, de oprichter van allerlei technologiebedrijven. Maar het komt uiteindelijk allemaal neer op VoIP, hè, dat, eigenlijk dat internet bellen. Ja, uh, eigenlijk uh, internetcommunicatie. Dus zorgen dat bedrijven via het internet makkelijk contact met elkaar kunnen hebben. Maar het hoofdproduct dat wij leveren is gewoon zakelijke telefonie, mm -hmm. zodat bedrijven kunnen bellen. Mm -hmm. En uh, wat dat betekent, zijn we gewoon KPM en dan leuk. KPN 2.0 of 3.0 of uh, waar zitten we intussen? Ja, ik, dat hou ik niet meer bij. Maar in ieder geval uh, uh, uh, uh, zijn klanten een stuk enthousiaster over ons dan over KPN over het algemeen. Ja, Want uh, wat dat, dat, dat, dat doe je en dat is dan hartstikke mooi en dat gaat dan hartstikke goed. Maar waar je uiteindelijk, uh, uh, wat, wat relevant en wat belangrijk is, is jij zet je ook heel erg in voor internetvrijheid. Je hebt als, als persoonlijk, maar ook als bedrijf, heb jij toen heel erg uitgesproken uh, tegen bijvoorbeeld die sleepnet uh, wetgeving... Ja, klopt. En we hebben ons in het verleden ook al, uh, we hebben samen met een uh, zestal andere partijen, wel eens een rechtszaak gevoerd tegen de staat over de bewaarplicht die in strijd was met de Europese wetgeving, die ook gewonnen. Een ja. uh, heel wetsartikel uh, laten schrappen wat dat betreft. Dus uh, nee, daar zijn we elkaar over. Uh, we zijn altijd heel erg bezig geweest met uh, vrije communicatie. Ja. Uh, en volgens mij, als je vrij wil kunnen communiceren met elkaar, dan moet, dat, uh, moet je weten dat je daarin... Uh, ...niet gehoord wordt door anderen, als je dat niet wil. En op het moment dat je gaat lopen sleepnetten, heb je die garantie niet meer... ...en daarmee boek je in op vrijheid. En kan volgens mij mag dat nooit zo zijn. Maar kan je misschien uitleggen wat, wat voor mensen die kijken denken, ik, ik heb geen idee waar het over gaat... ...wat ja. zijn die sleepnetten dan precies? Um, stel je voor dat uh, er bij mij in de straat iemand woont uh, die uh, onder toezicht staat van uh, justitie... Dan zou een sleepnet ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld al het internetverkeer en telefonieverkeer van uh, mijn wijk of de stad Groningen naar bijvoorbeeld Turkije wordt gemonitord. Ja. Dat, uh, dat laat die wet toe. En om één iemand dan te kunnen volgen, houden ze dan op dat moment ook mijn informatie. Mm -hmm. Gaan ze afluisteren. En die wordt doorzoekbaar gemaakt. Maar, terwijl ik is, daar helemaal niks mee te maken heb. Maar Mark, dat is ook een Nederlandse wet. Dus dat is omgeven met allerlei checks en balances. En er moeten rechters aan te pas komen. En... Uh... Is, is daar dan niet in, in voorzien dat dat, allemaal, uh, dat, dat niet is. over één nacht ijs uh, gaat, zo'n beslissing? Nee, maar wat de vraag eigenlijk hier is, is A, werkt het? Mm -hmm. dus, uh, de NSE heeft volgens mij een van de grootste budgetten om dit te doen. Die geven daar jaarlijks 10 miljard aan uit. En die zeggen in twee onafhankelijke onderzoeken, het werkt eigenlijk niet, sleepnetten. Mm -hmm. Dus A, het is niet effectief. En B, want waarom is het dan niet effectief? Omdat je te veel data krijgt of zo. Je krijgt te veel data en, dus dat en er zijn te weinig alle... mensen er misschien mee pakt. Ja, en alle mensen die tot nu toe een aanslag hadden ge hebben gepleegd, mm -hmm. stonden al onder toezicht uh, of waren al bekend bij, uh, bij justitie. Mm -hmm. Dus als je je focus nou legt op het beter monitoren van die groep, mm -hmm. in plaats van het sleepnetten, volgens mij hadden we dan heel veel kunnen voorkomen. Ja. En de vraag is daarna, um, um, um, ik denk dat je privacy nodig hebt om uh, vrij te kunnen zijn. Uh -huh. En ik, uh, privacy is nog steeds een grondwet. Uh, veiligheid uh, uh, is wat dat betreft is ook in de grondwet opgenomen, maar op een andere manier. En ik denk niet dat mijn uh, uh, privacy wat dat betreft boven die veiligheid gaat. En ik denk ook niet dat het een tegengestelde is, maar meer uh, op dezelfde medaille staat. Uh -huh. Nou ja, want dat is natuurlijk het ding. Hè. Je merkt met Theresa May... Um, en en, en laat, die, die, die uitspraken, laatst. Mm -hmm. Het is natuurlijk, uh, uh, wat jij zegt, privacy staat, staat, staat wellicht boven veiligheid. Uh, maar dat is misschien een argument waarop je in ieder geval die discussie niet gaat winnen. Omdat ik denk dat het gros yes. van de mensen, zoals er nu in staan, veiligheid kiezen boven privacy. Mm -hmm. ja, maar dit is, en... dit is niet het een of het ander. Nee, maar dat, dus dat vind ik mooi wat je zegt. Mm -hmm. en, maar waarom, waarom is dat dan niet het. Waarom, hoe, hoe kunnen dan privacy en veiligheid hand in hand gaan en elkaar mm -hmm. versterken? Um, uh, wat onder, nou, laten we even beginnen bij het, uh, bij het begin. Op het moment dat je niet vrij bent om je uit te spreken, uh, ongeveer een kwart van de mensen die op dit moment op het internet gevonden is, heeft geen vrije toegang tot het internet. Dus die worden actief gecensureerd uh, met China als groot voorbeeld. Waar ze geen Facebook hebben bijvoorbeeld. Uh -huh. Waar ze geen Facebook hebben, geen ja. toegang tot, uh, tot uh, Google services, uh, Wikipedia geblokkeerd etc. etcetera. Daarmee geef je mensen een heel restrictief wereldbeeld en tast je eigenlijk de gelijkwaardigheid aan. En er is heel veel onderzoek gedaan naar dat gelijkwaardigheid een van de meest belangrijke factoren is voor een gezonde maatschappij. Mm -hmm. um, um, juist doordat ik private gedachtegoeden kan hebben, kan ik uh, in uh, protest komen als ik ergens tegen ben, als ik mm -hmm. bijvoorbeeld vind dat mijn regering het niet goed doet. Um, en kan ik een uh, uh, nazistaten eventueel ook omwerwerpen op het moment dat dat geen democratische nazistaten zijn. En ik ja. vind dat het wel democratisch ja. zou moeten zijn. Maar in feite, nou, is, in feite zeg jij dus dat privacy uh, superbelangrijk is voor een vitale democratie. Voor ja, de werking daarvan. Best, uh, uh, uh, een vitale democratie bestaat alleen bij privacy okay. en bij vrijheid. Hey, en hoe zie je dat in de afgelopen jaren? Want zo'n dus sleepnetwet uh, sleepnet die naar nou in Nederland is aangenomen... Andere landen die ook de duimschroeven aandraaien. Ja. Gaat dat ja. de verkeerde kant op of zie je ook dat ja, het de het ook loopt het ook hard de verkeerde kant op? Nee, het loopt echt alleen maar verder de verkeerde kant op. Mm -hmm. um, je ziet iedere keer dat er een heel klein stukje wordt gewonnen en dat we daarna eigenlijk twee stappen terug doen. Mm -hmm. Dus um, een goed voorbeeld is nou gisteren. Uh, stond er een artikel, werd gepubliceerd, over dat de internationale uh, veiligheidsdiensten graag willen dat alle telecom- en internetoperators hun. Uh, informatie in een centrale database stoppen mm -hmm. zodat zij daar makkelijk informatie uit kunnen, kunnen halen tenminste dat is één van de drie oplossingen die ze aanbieden om uh, sneller tot opsporing over te kunnen gaan over, uh, over landsgrenzen heen mm -hmm. en in Nederland lukt het de politie al niet op dit moment om uh, fatsoenlijk met die data om te gaan dus het houden aan de regels die daarvoor gesteld zijn mm -hmm. en sterker nog, volgens mij gaan ze er in 2020 gaan ze eruit komen Nederland loopt hierin voorop uh, uh, in heel Europa, als het Nederland nu al niet lukt, dan wordt het internationaal helemaal een drama. En wij gaan als telecomoperator die data niet geven. Die geven we nu al niet in Nederland, die gaan we internationaal ook niet geven. Terwijl het heel makkelijk is om een systeem te maken waarbij land A zegt, hé, hey, je gaat dit niet goed. Dat overdraagt aan land B. Land B laat de toetsing plaatsvinden en zorgt ervoor dat er volgens mij een krabbel van de officier van justitie daar bij ons een verzoek voor terecht komt. Waarna wij die data actief aanleveren aan land ja. A. ...als dat verzoek correct, eh, juridisch correct wordt gezien. Dat is niet een lastig systeem om te bouwen, dat kost ook helemaal niet veel geld. Dat kun je ook heel eenvoudig goed beveiligen en een goede orde 2 opzetten van wie heeft nou wat maar, gedaan. Maar waarom kiezen ze daar dan niet voor? Uh, onkunde en onkennis vooral. Er is heel weinig digitale kennis in de politiek beschikbaar. Dat zie je onder andere historisch zien bij de cookiewet. Als je kijkt naar wat de eerste versie van de cookiewet was, dat was een drama. Dat, was echt, dat ging helemaal nergens over. Uh, we kregen een pop-upje wat we allemaal weg aan het klikken zijn. Niemand in Den Haag zit op dit moment achter zijn computer, klikt op de telegraaf.nl op oké, okay, uh, uh, uh, je slaat koekjes op en denkt, nou, dit hebben we even goed geregeld. Want het heeft niks veranderd. Het heeft uh, niks bijgedragen aan meer uh, uh, privacy of gelijkwaardigheid voor de persoon die die diensten gebruikt. Mm -hmm. uh, en daarin zie je ook, de volgende slagregelgeving komt er volgens mij in 2018 aan... Uh, die loopt nu al achter de feiten aan, we moeten nu al actief vanuit de, uh, de, de technologiewereld en de mensen die hier onderzoek naar doen, moeten we al gaan bijsturen om dat te kunnen uh, te zorgen dat die wet wel wat completer gaat zijn. Ja. Maar de technologie ontwikkelt zich veel sneller dan de regelgeving van de beleidsmakers dat eigenlijk doet. Ja, ja dan heb ik nog ja. twee vragen. Eén, wat zou er dan, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, je zegt dat er zit niemand, ik geloof dat er nu in, in de Tweede Kamer... ...niemand zit met een IT-achtergrond, wat natuurlijk mm -hmm. voor dit nee. onderwerp een probleem is. We hebben maar wat, geen minister van Digitalisering. Het zou superbelangrijk zijn als je kijkt hoe hard de wereld digitaliseert. Mm -hmm. Ja, ik ons even met een paar korte voorstellen. Dat één en, en, en twee is, uh, jullie bij, bij Voice, bij jouw bedrijf, uh, hou je daar ook rekening mee. Ik geloof dat jullie je dingen versleutelen. Maar ja. eerst even, even kort een aantal uh, concrete voorstellen wat er zou kunnen gebeuren om... om uh, um, nou ja, wat zouden positieve maatregelen zijn? Je zegt al een minister van... Ik zou heel graag een minister van digitalisering mm -hmm. zien in Nederland. Maar dit is een probleem wat we internationaal moeten oplossen. Mm -hmm. Heel ja. eerlijk, uh, vroeger was de kerk alle macht. Uh, uh, daarna kregen nazi-staten alle macht. En tegenwoordig zijn het gewoon bedrijven die de macht hebben. Facebook, Google. Uh, Google en Facebook zijn machtiger dan uh, uh, heel veel nazi-staten dat zijn. Mm -hmm. Je moet, omdat het in het internationale domein valt, moet je dat gezamenlijk aanpakken. Je moet gezamenlijke internationale regels hebben op privacy, op um, bescherming van de burger daarin. Maar op, je zegt uh, je moet dat gezamenlijk aanpakken, wie dan zijn, zijn dan ze? Ik vind onder andere uh, uh, uh, dat Europa daar een belangrijke rol in heeft, maar Europa kan dat niet alleen. Europa zal dat samen moeten doen met een Amerika. Ja. En daar zie je onder andere bijvoorbeeld met netneutraliteit dat dat heel slecht gaat. Amerika neemt hele mooie regels aan voor netneutraliteit. Europa neemt daar al een afgezwakte versie van aan, waardoor T-Mobile nu al dingen mag doen die eigenlijk niet netneutraal zijn. En waarvan we ook allemaal weten dat ze niet. Spotify, zijn. Spotify blijven aanbieden, gaat het erover? Als je bundel leeg, is zit je nog steeds op Spotify. Kan. Spotify kan luisteren alleen als ik een nieuwe muziekdienst start, als startup, zit ik daar niet standaard bij. Sterker nog, in de toekomst achter ik het zeer waarschijnlijk, want het gebeurt in Amerika ook al, dat ik moet betalen om op dat lijstje te komen staan. Nou, dat ja. is natuurlijk, Dan sla je innovatie helemaal dood. Want alleen de grote partijen kunnen dat betalen en iedere ja. nieuwe speler heeft daarmee geen speelveld meer. Um, en in Amerika hadden ze dat redelijk voor elkaar met die netneutraliteit, maar die wetgeving zijn ze nu ook aan het afzwakken. Nou, je moet in dat soort zaken moet je echt internationaal optreden. Ja. Um, hoe bescherm ik met burger? Hoe gaan we om met uh, het profileren, het maken van, uh, van profielen van, uh, van uh, bedrijven? Hoe controleren we of bedrijven zich aan die regels houden? Daar moet je echt veel productiever mee zijn. Ja, ja, We moeten langzaamaan afronden. Ik heb nog even één vraag. Want jullie uh, bij Voice, uh, bij jouw bedrijf, uh, worden uh, jullie verkeer wel versleuteld. hè? Ons dus verkeer je... wordt gesleuteld, maar niet end-to-end. -end. En daar zijn we ook heel eerlijk over. Dus mm -hmm. het verkeer wat bijvoorbeeld, uh, een, we hebben heel veel advocatenkantoren die er gebruik van maken. Of internationale technologiebedrijven die niet willen dat die gesprekken afgeluisterd worden. Mm -hmm. Die versleutelen hun verkeer. Maar op het moment dat de overheid zegt, we willen dit gesprek afluisteren, dan is dat bij ons nog steeds gewoon mogelijk, want aan die wetgeving moeten wij gewoon voldoen. Ja. Het een sluit het ander niet uit. Wat we niet doen is zwakke encryptie toepassen op die lijnen. Dus die lijnen zelf hebben een hele hoge encryptie, alleen tot op onze infrastructuur. Uh, en vanuit daar is de volgende lijn ook weer uh, geencrypt. Maar bij onze infrastructuur is het tijdelijk eventjes uh, leesbaar uh, uh, voor bijvoorbeeld afluisterdoeleinden, maar ook bijvoorbeeld om gespreksopname mogelijk te maken. Mark, dankjewel. Wij gaan afronden. Jij kan ons niet zien, hè? Nog steeds niet. Nee, maar kijk, ik heb jullie net de hele tijd gevolgd. Ik, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Uh, erg leuk om te volgen. Ik heb nog over, één vraag. Je bent nog net, nog net niet van ons af. Ik heb één vraag. We hebben hier, zoals je misschien ook gezien, een heel groot bord. waarop we al onze gasten, zowel fysiek als digitaal, vragen om een boodschap daarop te schrijven. Naast me zit Christel en die gaat uh, jouw handschrift nadoen. en die gaat voor jou een, een boodschap erop schrijven. Ja. Welke boodschap ja. mogen we achterlaten op ons grote uh, bord? Um, ja, dat overvalt ik misschien een beetje mee. Dat, uh, dat, uh, dat uh, privacy en vrijheid op dezelfde kant van de medaille staan. Privacy en vrijheid staan op dezelfde kant van de medaille. vind ik een ontzettend mooie. We gaan um, mee... Ik wens jullie heel veel sterkte vandaag. Ja. En uh, ik hoop vooral op heel veel uh, extra donateurs. Ja. Dank En ook bedrijven, als er bedrijven luisteren, doe dit als bedrijf: die je veel meer geld geven. Mijn geld misschien wel voor meerdere donateurs. Ja, ja, top. Hartstikke ja, bedankt. Ik hoop dat het, dat het goed gaat bij de donateurs, maar het ja, ik kan altijd beter. Heel goed. Succes verder vandaag. Hey, dankjewel. Dank je wel. Groeten. Oi, hoi hoi.